Ik mag toch maar eentje kiezen? Nou, nee. Oké, je... <lacht> oké. Okay, okay. Ja, dit vraagt natuurlijk echt iedereen zich af. Hoeveel verdien je eigenlijk per maand? Hoeveel verdien je eigenlijk per maand? Ja, je kan per maand verdienen tussen de 8 en de 10k. 8 en de 10k. Ja, dat is wel veel. Ja, en dan doe je het nog op je gemak hier aan. Hè. Ja, want hoeveel heb je echt een keer op gewoon een lekker gewerkte maand? Ja, nee, maar dan draait je over, over een koningsnacht erbij of zo. Of uh, oud en, en nieuw of zo. En de kerstdagen, dat zijn wel de... de Pieken. En hoeveel verdien je dan op zo'n piek? Vijf, zesduizend. Gewoon op één nacht ja. dus. Als we even helemaal bij het begin beginnen, hoe ben je in deze wereld terecht gekomen? Ik heb wat uh, ooms die hebben geen baan van 9 tot 5. en ik was daar veel mee. Zo is het eigenlijk een beetje begonnen toen was ik een jaar of 16. en toen uh, begon het uh, eerst met wiet en uh, later met uh, de andere drugs. Verkopen. Ja, ja. Toen je zeg maar op je zestiende dan begon met, uh, met wiet verkopen. Hoe ging dat een beetje verder? Ja, vanaf wie dat gaat ze heb je? Heb je ook andere dingen? Maar heb je pillen, uh, coke, uh, m-speed? Dus eerst zei je nee. Dan kwam er meer vragen na. En je gaat dat ook aankopen. Zodoende uh, ben ik erin beland, dat je alles en kan krijgen en bij van a tot z. Maar waarom denk je dan dat dat toen zo in je zat? Heb je zoveel schijt of heb je juist zin om de regels te breken? Nou, ja, het is niet zozeer dat ik zin heb om de regels te gaan breken, maar ik vind het ook fijn om mensen een, een plezier te gaan doen. <laughs> en het geld ook. Ja, en het geld, dus dat ja. is wel een dingetje, want anders kan je ook in een massagesalon ja, nee, ja, gaan werken. Ja, zeker. Toen, ik, toen doe ik het wel voor het geld, want natuurlijk, dat is gewoon... Uh, uh, Alleen ik vind het ook gewoon echt leuk. En wat ik ook doe, ik, waarvoor ik ook op straat ben, is echt voor mijn zoon. Ik spaar even voor mijn zoon, zodat mijn zoon een goede toekomst krijgt. Hoe kom je aan de drugs? Ik heb uh, drie, vier mensen waar ik mijn drugs haal. Een soort van hoofdleveranciers? Ja, om zo maar te zeggen. Ja. En hoe komen zij eraan? Uit de haven. Dus er Uit zit eigenlijk haven. maar één, één uh, station tussen, tussen jou en... Ja. De haven, ja. dat is weinig. Hoe weet je zeker dat de, dat de kwaliteit die je levert of die je krijgt, die goed is? Ik sta achter mijn product, wat ik verkoop. De spullen waar ik het haal, daarvan weet ik gewoon dat het geen bed is. Omdat mm -hmm. ik betaal liever iets meer inkoop, als meer hinder begrijp je, ja. zodat ik weet dat het goed is. Waar bewaar je je voorraad? Uh, op verschillende plaatsen. Op hoeveel? Twee, drie. Nou ja. En dat wisselt. En wat voor plekken zijn dat? Schuren, uh, bedrijfspanden, uh, huizen. Maar leegstaande uh, dingen? Autos? Nee nee nee nee. Nee, niets, nee, maar, nee maar iets wat leeg staat en dat valt op hè, als je daar een paar keer komt. Ja. Wat, wat heb je net? Je moet niks doen en wat uh, gaat opvallen. En wordt die plek dan wel eens uh, onderschept of zo? Nee nee nee. Maar ik wissel veel. Om de maand of zo. En wat doe je bijvoorbeeld om al je geld wit te wassen? Er zijn verschillende manieren voor. Casino. Uh, ja, ik weet niet of ik ga nou dingen zeggen. Wat, uh... Nou, wat doe jij? Wat doe jij met al je contanten? Ja. <laughs> dingen kopen op, op iemand anders. S&A begrijp je? Een of ofzo begrijp je? Of, uh, en dan, uh, als iemand een prijs wint. Uh, overkopen in het uh, casino. P-safe gooi op Unibed. En je gaat spelen en zo gezegd, je wint, begrijp je? Je doet de je laat het op je bank. In uh, goud, ik, ik kan nog wel even doorgaan. Maar dat is best wel een administratief uh, gedoe. Heb je niet zeg maar een triljoen projecten lopen om dan al dat geld weer hey te joh, passen? Nee man, nee man, nee man. Maar heb je zoveel pandjes dan? Ik heb niks. <lacht> Andere mensen wel. Ja, ja. Dat, dus dat is de crux. Voel je je verantwoordelijk als je ziet dat een van je klanten verslaafd is geraakt? Iedereen kijkt anders tegen, de, tegen het woord verslaafd aan. Ja, wanneer is iemand verslaafd, ja. Als het je dagelijks leven beïnvloedt. Dat soort klanten, die, ik wil die niet. Maar dat hoor je toch niet aan de telefoon, hoe iemand eruit ziet of hoe iemand erbij ja, maar staat? ik weet ook wie het is. Ik, ik ken mijn klanten. Ik ben een persoonlijke dealer. Maar screen je dan een soort van je klanten? Ja, een soort van wel. Hoe dan? Als het de eerste keer ben, dan ik weet ik nooit hè, wie of wat het is. Begrijp je, als ik ze nog eens ken. Maar als ik, als ik dan een keer ben geweest, hè, ik heb de kaas, wat overhandig. Dan, dan zie ik al meteen wie of wat het is ja, En nee, Of het een uh, weekend snuiven is of een of dagelijkse gebruiker. Ja, dus echt maar de, de echte junkies die sla je over. Nee, maar dat, dat, dat is niks voor mij. Wie zijn een beetje je klanten? Als je ze zo zou moeten categoriseren in groepen. Meestal dus gewoon uh, hardwerkende mensen. Uh, ondernemers, re eigenaren uh, dokters, uh, ZZP zzp'ers en uh, de jeugd dan, maar wel uh, boven de uh, 18 dan. Hè? Dus mensen die in een bedrijf werken, zelfstandig ondernemers ja. en de jeugd van boven de ja, 18. Ja, eigenlijk is het zo En wat is de grootste groep? Toch wel de, de, in het bedrijfsleven. Hoor. En wat voor soort mensen zijn dat? Ik heb een klant, dat is een open hat, die had één keer de week bij mij vijf gram kook. Uh, maar dan kan je toch helemaal niet precies opereren, jongen. Nou, ik denk, schijnbaar wel gij. Misschien juist. Maar weet je hoeveel politiemensen drugs gebruiken? Ja? Dan ja, dat jij... is in mijn hoofd wel een beetje gek. Maar ja. ben jij ook niet heel anders dan naar de samenleving gaan kijken? Doordat je weet dat zelfs politieagenten drugs gebruiken bij je bestellen. Ja, nee. Ik ben niet anders naar want ik wist het al. Juist de mensen die het had over praten, die vaak heel erg anti zijn. Je moet ze weten... En wat die doen. Maar vind je daar dan wat van? Dat je denkt van je zit je zo hard te schreeuwen. Ik Maar wie ben ik om daar wat ervan te gaan zeggen? Kijk. Nou je neemt het waar. Je denkt je ja, zit nee, zo maar hard ik bedoel, te schreeuwen. Ja ik neem het ook waar. ik lag ze en denk ik, ja, ik ben gewoon een sukkel. En kijk bij dat soort mensen vind ik het fijn als ik hun geld uit hun zak trek. Dus bij hun zou je het ook niet erg vinden als ze verslaafd worden? Echt niet. Nee, nee, zeker niet. En wat voor type mensen is dat dan? Waar je een hekel aan hebt? Wie voor de voor de, de samenleving anti zijn hè? en praatjes hebben over een ander. Hè? En wie kletsen over een ander van, oh, weet je, ik zag hem hè, snuiven en uh, hij was op een feestje, hij was aan het snuiven hè, en hij gebruikte drugs en En zelf stiekem in een wc snuiven pakken, begrijp je? Dat is tijd. Wat zijn de nadelen van je baan? Ik besteed te weinig tijd met, en met mijn zoon, als hij bij me is, omdat ik heel vaak weg. Hoe oud is je zoon? 16. En weet hij wat je doet? Ja en nee, hij weet het maar hij wil het niet weten. En waarom niet? Uh, omdat die mensen bang is voor de gevolgen dat ik kom vast te zitten of, en dat soort dingen. Is wel een nadeel, toch? Dat hij daar zo... Uh... Ja, ja, ja. Maar ik werk wel voor hem. En wat nog meer? Ja, uh, eigenlijk niks Maar komt er niet ergens bij een nadeel uh, veiligheid, zeg maar, bij je naar boven? Nee, ik ben nooit bang. Je bent niet bang voor je veiligheid? Nee. Niet in, in, in de trend van het, uh, van het circuit waar ik in zit. Maar waar ben je dan wel bang voor? Een spin. <laughs> maar, ja. En als we het ja. even over je werk hebben? Nee, nergens nee, voor. Nee, nee. Het lijkt mij, als ik drugsdealer zou zijn... zou ik wel een paar nadelen kunnen opnoemen. Dat is? Nou, dat ik bang zou zijn dat ik opgepakt word. Ja, maar dan moet je al geen drugsdealer zijn. Dat, en dat ga je al. Ja. Kijk, ja. als je... Ik ben niet bang dat ik word opgepakt. Want... Maar waar, het is toch niet prettig als je wordt nee, opgepakt? Nee, maar ik weet dat ik elke dag als ik opsta, dat ik kan worden opgepakt. Dat is een keuze en die maak ik, toch? Maar zou je het niet lekkerder vinden als je niet die angst zou hebben? Ja, maar dan moet je dat, niet, dan moet je dat vak niet doen. En wat ja, ik okay. doe. Gebruik je zelf ook drugs? Af en toe, ja. Het komt, het komt weer voor jou ja, op een feestje op een avondje een festivaletje. En denk je dat je meer gebruikt doordat je deelt? Nee, nee, nee, nee. ik vind het wel dus leuk op een avondje, een pilletje of zo, of een likkie en of zo. Of, een kom, ja. Gebruik je ook drugs als je aan het werk bent? Uh, ja, maar kijk, mijn werk bestaat uit uh, uh, mensen iets bezorgen op avondpaties en feestjes begrijp je? En wanneer, als je drugs zou gebruiken, wanneer ga je dat doen? Op een avondpatie of op ja. een feestie, dus. dus. het hoort er een beetje bij, ja. zeg je? Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Zo, hey, doe jij eigenlijk boter op je brood? Nee, nee, ik haat het. Oh ja? Ik haat Nooit boter. boter. Ik haat boter.